Goedemiddag en welkom bij het internationaal kampioenschap Trappenlopen in de Vlaamse Opera in Gent. Als de kandidaten er klaar voor zijn, gaan we beginnen. 3, 2, 1, start! Vroeger werden hier uh, een paal georganiseerd. En dan kwamen uh, de jongeren binnen aan de deur, gingen de ouders op het balkon omgaan. Als er een vrachtwagen komt met heel zwaar materiaal, kan die langs het brugje daar gewoon naar binnen rijden. Daar is een lift, die kan die rechtstreeks op die lift zetten. Ja, het is tijd. Hallo, het eerste wat we hebben uitgetest was de inkom. Het is oud. Um, het is ook heel aantrekkelijk voor de bezoekers om binnen te komen wanneer ze een vest in de vestieren hangen want het valt terecht op dat er speciale kunst is aangepast. Amazing! Helaas konden we vandaag niet op het podium, omdat ze bezig waren met het decor. Maar van op de bovenste verdieping hadden we ook een prachtig uitzicht. Gelukkig zat er onder het podium een sprankelende kelder. Kom zeker ook eens bezoeken in de Vlaamse Opera.